Super tof dat je kijkt naar de eerste video van de 21 inzichten die ervoor zorgen dat je in 21 dagen een boost in jouw vitaliteit gaat ervaren. Mijn naam is Mira Overkleeft, founder van Fitspel en ruim 25 jaar werkzaam als vitaliteit en leiderschapscoach. En ik ben overtuigd dat we vitaliteit kunnen vergroten door te focussen op persoonlijk leiderschap. In het eerste inzicht van vandaag gaan we het hebben over de waarom-vraag. En het is uh, een vraag die heel vaak, vaak makkelijk wordt weggevaagd. Als mensen bij mij komen en ik vraag, goh, waarom ben je hier? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik wil 10 kilo afvallen. Weet je wel? En dan vraag ik, goh, waarom wil je dat? Ja, dan zit ik lekkerder in mijn vel. En dat zijn allemaal momenten die je wellicht herkent die ervoor zorgen dat het veel moeilijker wordt om je doel te realiseren. Want het moment dat uh, je niet helemaal kristalhelder hebt wat je, waarom je een bepaald doel wil realiseren, um, zal je heel snel ervaren dat de energie die je in moet zetten om veranderingen door te voeren, dat het je energie gaat kosten. Dus wanneer je echt wilt gaan naar een transformatie, transformatie bedoelen we een blijvende verandering, een duurzame verandering zoals we dat tegenwoordig zeggen. Dan betekent het dat je die waarom vraag super serieus moet nemen. En daarbij realiseren dat verandering per definitie energie kost. Waarom? Omdat een verandering vraagt dat je bewust bepaalde keuzes maakt. En ons brein werkt nu eenmaal gewoon heel graag lekker onbewust en in herhaling en in routines en in gewoontes. Waardoor dat gewoon super lastig wordt. Dus als ik je vraag, goh, waarom ben je hier? Nou, ik wil 10 kilo afvallen. Ja, oké, okay, prima. Maar waarom wil je 10 kilo afvallen? Nou, dan zit ik lekker in mijn vel. Oké, okay, wat betekent dan lekker in je vel zitten voor jou? Ja, ja, dat weet ik niet. Hoe is dan heel vaak het antwoord? Of mensen zeggen, ja, ik wil 10 kilo afvallen. Ik vraag, waarom wil je dan 10 kilo afvallen? Ja... Dan heb ik een betere conditie. Oké, okay, wat betekent dat dan voor jou een betere conditie? Um, ander ding is, ja, ik wil 20 kilo afvallen, want dan kan ik die leuke kleren weer aan. Oké, okay, wat betekent dat dan dat ik die leuke kleren aan Ja, dat, dat voelt gewoon goed. Dan voel ik me gewoon goed. Maar wat betekent dat dan dat je je zo goed voelt? Wat ik duidelijk wil maken is dat we heel vaak stoppen bij het eerste antwoord. Ik voel me lekkerder in mijn vel. Ik voel me goed. Ik wil mijn conditie verbeteren. En dan gaat ons brein eigenlijk al een soort van... Oké, okay, ik heb het antwoord gegeven. En dan. En dan gaat je brein heel snel denken... Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik dat aanpakken? Terwijl daar ben jij ook. Ben jij nog helemaal niet. Tenminste, daar ben je wel. Maar dat is niet handig om daar te zijn. Want als je meteen overstapt naar de... Hoe ik het moet doen. Of wat moet je gaan doen. Dan uh, realiseer je niet voldoende... Wat het je kost om die verandering door te voeren. Dus veel handiger is om te beginnen met jouw waaromvraag kristalhelder uit te schrijven. Niet alleen meetbaar, dus smart gemaakt en daaraan onder KPIs. Smart betekent specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en in tijdsframe. En KPIs betekent... Keep going indicators. Dat wil zeggen, kunnen we aan die smart een KPI hangen, een kapstokje als het ware, hangen, waardoor we nog meer kunnen, concreet kunnen meten uh, hoe je vooruitgang is gegaan. Voorbeeld: iemand zegt bijvoorbeeld: Ik wil uh, dat, uh, ik wil mijn conditie verbeteren. Hoe ga je dat meten? Weet je wel, je kan dat meten door te zeggen: Ik wil binnen Smart gemaakt, specifiek, wil ik in vijf minuten vier keer de trap op en af kunnen. Dat doe je dus nu twee keer en dat ga je naar vier of vijf keer doen. Dan maak je het specifiek. Dan maak je het meetbaar en dan kan je dus een KPI ophangen. Een ander meet KPI is bijvoorbeeld als ik me sexier voel, wat natuurlijk super abstract is. Dan kan je zeggen, een KPI is, als ik dat jurkje weer aan kan, want dan weet ik hoe ik me daarbij voel. Snap je wel? Dus op die manier kan je, ja waarom, kristalhelder maken. Gekoppeld met meetbare instrumenten, want alleen die meetbare instrumenten laten jou zien of je op de goede weg bent. En dat is zo belangrijk, want we zeggen altijd zo vaak van, oh het gaat om intrinsieke motivatie, bla bla bla. Ja, ja. Want die waaromvraag gaat ook over intrinsieke motivatie. Maar extrinsieke motivatie, resultaatgerichtheid, die zorgt er juist voor dat je intrinsieke motivatie groeit. Dus ja, we werken aan intrinsieke motivatie door de waaromvraag helemaal kristalhelder uit te vormen. En twee, ja, tegelijkertijd werken we aan extrinsieke motivatie, want resultaat groeit intrinsieke motivatie. Dat is. Waar je allereerst moet beginnen. Niet denken, waarom wil ik 10 kilo afvallen, dan zit ik lekkerder in mijn vel. Welk dieet zal ik nou eens gaan doen? Nee. Waarom wil ik 10 kilo afvallen, dan zit ik lekkerder in mijn vel. En dat betekent voor mij dat, dubbele punt, ik weer drie maanden kleding aan kan. Ik de trap op en af kan in 10 minuten zes keer. Ik... De kleding kan dragen die ik nu al twee dagen of twee jaar in de kast heb hangen. Ik mijzelf zelfverzekerde voel op een schaal van nu vier naar straks zes. Dus op al die manieren kan je dat concreet maken. En dan het allerbelangrijkste dat je gaat nadenken en gaat realiseren wat voor emotie dat gevoel gaat geven. Dus Welk gevoel gaat het je geven als jij jouw doel hebt gerealiseerd zoals je het zojuist kristalhelder hebt geformuleerd? Want het is de emotie die ervoor zorgt dat je gedrag beïnvloedt. En wanneer je dus niet nadenkt over welke emotie dat realiseren van dat doel oproept... Ben je dus eigenlijk alleen maar bezig met je verstandelijke brein? Terwijl gedrag voor het grootste gedeelte wordt bepaald door je emotie. En wanneer je dus die emotie onder de loep neemt, ik kan visualiseren, ik kan invoelen: hé, hey, als ik dat doel heb gereikt, bereikt. Als ik al die KPI's en al die smartdoelen heb gerealiseerd, dan voel ik mij X. Dan voel ik mij supersexy. Dan voel ik mij. Supersterk. dan voel ik mij trots, dan voel ik mij blij, dan voel ik mij compleet. Whatever je er ook van maakt, als je er maar wat van maakt. En je steeds, elke dag weer, bewust bent van enerzijds je concrete doel en anderzijds het gevoel wat het oplevert. In de outro vertel ik je, of in de caption vertel ik je de oefenopdracht die je mag uitvoeren om hiermee aan de slag te gaan. Heel veel succes!